Hallo iedereen, het is het leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een heel leuke bestelling inpakken. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke demo. En laten we maar snel beginnen. Wat jullie zien, zit ik op een heel andere plaats. Ik zit namelijk aan mijn bureau. Dat ligt hier, ja, ik weet niet dat jullie zien. Maar hier ligt mijn bureau, of ja, hier is mijn bureau bedoel ik. En ik ga dus de bestelling hier inpakken en niet waar ik normaal zit. Want dat is een beetje onhandig. Dus laten we maar snel beginnen. Oké, okay, ik heb hier mijn notitieboekje hierbij gehaald. Voor de mensen die mijn video's kijken, weten dat ik altijd mijn bestelling opschrijf in mijn notitieboekje. Dus dat ga ik nu ook even doen. Ik schrijf altijd de bestellingnummer erbij. En dan de bestelling. Dus dat ga ik heel even doen, oké. Okay, um, de naam staat in het boekje. En ze heeft dus deze hele leuke slangenring besteld. Ik heb de ring erbij gehaald en dus. Dat is dus deze hele leuke slangenring. En die ga ik nu inpakken. En ik heb alvast een kaartje geschreven. Met You are amazing. X is X. En ook een heel leuke tekst. En nu ga ik nog mijn visitekaartje uitknippen. Die maak ik zelf. Die heb ik zelf ontworpen. En ook zelf afgedrukt op uh, fotopapier. En ga ik nu al eventjes uitknippen. Oké, okay, dus zo ziet het kaartje eruit. Ik heb het helemaal uitgeknipt. Dus nu ligt alles hier eigenlijk op mijn bureau. Het enige wat ik nu neem is um, een leuk inpakzakje. Oké, okay. ik heb alles erbij genomen. Ik heb ook een leuk extraatje, namelijk dit armbandje. Dit heel schattig armbandje. En dan een heel leuk inpakzakje waar ik alles ga indoen. Als eerste wat ik hier in doe is het visitekaartje. En dit heel leuk zelfgeschreven tekstje. En dit heb ik ook zelf gemaakt. Samen, dat heb ik met waterverf gedaan. Zo die spatters. Ik vind dat heel leuk. Dus die doe ik er ook al in. Die past, er net, die past er net in. Dus dat is heel leuk. Dan doe ik het armandje erbij als extraatje. Of nee. Het armandje ga ik ergens anders in doen. Die ga ik apart doen. Zodat, er, zodat ik er een leuke sticker op kan plakken. Dus hier doe ik de ring wel bij. Wauw, wacht. Ik ga hier alleen dit hele schattige tekstje in laten steken. Zo, dit kaartje. Zitten. En daar doe ik de ring bij. We gaan het zo doen. Hier doe ik de ring bij. En dan ga ik dat dichtplakken. Nee, eerst heb ik er ook nog wat confetti bij. Wauw, ik kan echt geen bestellingen meer inpakken vandaag of zo. Ik weet niet wat ik heb. Wauw. Oh my god. Alles loopt mis. Sorry voor alle fails vandaag. Maar, dus wat ik zeg, ik ga hier ook nog eerst confetti bij doen voordat ik die ga dichtdoen. Sorry voor deze chaotische video, maar ja, soms kan ik me ook even vergissen. Ja, het is niet echt vergissen, het zal een beetje onhandig zijn. Oké, okay, dat zit er in. Nu heb ik die heel leuk dichtpakken. Ik wil die zo dicht plakken. Zo. En hier plak ik deze heel leuke roze kusjessticker op. Nee, ziezo zie je zo. Dat is één dingetje. En nu pak ik hier een sterzakje bij voor dit armbandje. Dat ik ga inpakken samen met dit hele kaartje. Dus dat ga ik nu even doen. Kijk, ik heb even al mijn gouden sterzakjes erbij genomen. En ik ga er nu heel eventjes één uithalen. Want ik heb er maar eentje nodig. Dus dat is top. En dan ga ik hier dit leuke kaartje in doen. Want normaal past hier in. Ja. En dan het leuke armbandje. Zo. En dan ga ik dat dicht doen. En dan heb ik hier ergens kaartjes leggen. Voor als... Wow, vaak ga ik mijn camera nog laten vallen? Echt te vaak. Maar ik wilde zeggen dat ik hier ergens kaartjes heb liggen. En die plak ik altijd op een tje, Dat ga ik nu ook even doen. Ik ga die heel even nemen. Als ik ze vind. Want ik zou niet meer weten dat ik ze gelegd heb. Oké, okay, hier heb ik dus dat kaartje. Dat staat op A special gift for you because you are so sweet. Dus een speciaal cadeautje voor jou. Omdat je zo lief bent. En die ga ik hier even opplakken met... Alles leem. Dat ga ik even doen. Zo En nu ga ik dat erop plakken. Zo. Zo, heel leuk. En dan plak ik ook nog een leuk leuke tankje sticker. Dat ga ik bij dit pakketje doen. Omdat dit heeft ze besteld. Dus daarom. Zo heel schattig. Dan neem ik hier een heel leuke bol envelop. Ik heb hier een bol envelop liggen. En nu ga ik hier alles in doen. Als eerste ga ik de ringen erin doen. Zo. En dan dit heel leuke schattige extraatje. En confetti kan natuurlijk niet ontbreken. Dus dat ga ik ook in deze envelop doen. Ik lekker veel confetti erin. Ziezo. Dan ziet het er zo uit. En nu kan ik het dicht doen. Zo. Dan doe ik er een heel leuk washi-tape op. En vandaag wordt het deze met sterretjes. Die ga ik erop plakken. Ja, die is heel schattig erop geplakt. en dan als laatste pak ik hier een heel leuke sticker op en hier heb ik nog een leuke sticker die erbij gaat zo en dan komt hier nog het adres op maar ja dat ga ik natuurlijk niet in beeld laten zien Oké, okay, dus zo pak ik deze hele leuke bestellingen in. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei. En trouwens, sorry voor de chaotische video. Maar ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Dus doei.